Wat is dat de ogen. Oh, Annabel! de bel. Wie is het ogen hoog aan de bel? Mag ik het schoonmaken? Hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje, hoog. Hé, Annabel, de, hey, de bel. Mag ik het schoonmaken aan de bel? Nee, dat is voor mij. Oh, het is, het is, het is opgelost. Hey hey, road ship. Road ship. hey, hey, roosje, roosje, Hey, hey, roosje, hey, roosje, goed zo, roosje.